We zijn hier in Bloemenveiling Planteon met André van Kruijsen, de verantwoordelijke man voor de, voor de veiling. Ja, een lastig jaar en uh, ook nog inspelen op wat er komen gaat, hè. dat moeten ondernemers. Ja, constant. We hebben het afgelopen jaar ook goed gedraaid. Het is lastig voor onze klanten, nu ook weer met de maatregelen bij de winkels. We gaan ervan uit dat we ook de komende periode, lastige periode, weer goed doorkomen. Ja. Ja, ik heb nog iets uh, meegenomen over gezellig thuis hè, met elkaar. Uh, ja, uh, dit hè, Keurig. Uh, vers, uh, ook, gewoon, ook van een lokale ondernemer uh, natuurlijk. Hè. Dat kan wel uh, inderdaad. Dank je wel. Bij deze. Hartstikke goed. Uh, ja, boekenzaken zijn ook dicht natuurlijk, je kan wel gewoon bestellen. Maar deze hadden we nog liggen, de parels van de Edische Landschappen. Het is ook een tijd van, uh, van lezen ja. uh, en zo, dus die geef ik je ook graag. Hartstikke ik, goed. Zo zien we dat, uh, dat er ook veel wel kan. Geniet met elkaar en ja, goed, we gaan er tegenaan. Ja, dankjewel. dankjewel. Ja, Martine, jij bent hier directeur van Startpunt, een van de basisscholen in Ede. En net als alle andere basisscholen hebben jullie een heel pittig jaar achter de rug. Uh, corona, met, met ziekte testen, vaccineren, noem maar op allemaal. En ondertussen zorgen dat iedereen hier gewoon naar school kan gaan. Gewoon les kan uh, volgen, gewoon groep 8 zo'n groep af kan afmaken. Uh, dat is heel erg pittig geweest en vanuit de gemeente hebben we enorm respect voor wat jullie hebben gedaan. Uh, de vakantie gaat een week eerder beginnen. Uh, maar wat we jullie gunnen is vooral dat je heerlijk uit mag rusten en straks in het nieuwe jaar met nieuwe kracht en nieuwe energie uh, weer aan de slag kan gaan. En het is natuurlijk heel mooi om te zeggen, dankjewel, fantastisch gedaan. Maar het is nog veel leuker om dan ook een uh, cadeautje te geven. Dus ik heb een, een doos met mandarijnen meegenomen voor de hele school. Lekker. Uh, Vitamintjes om uh, lekker gezond te blijven, ook in het nieuwjaar. Dus uh, dit gaan we brengen weer alle scholen in één. Super fijn. Niet dezelfde doos, elke... Uh... Elke keer een andere doos. Elke andere. Moet ik we aanpakken of zeker ja, je neer? alsjeblieft. Al. Nou, hartstikke bedankt. En uh, vinden wij wel lekker hè jongens, mandarijntjes. Ik ben Peter en ik ben Levi en we staan hier lekker binnen zwembad de Peppel. Eind van het jaar, lekker warm. Maar weet je nog wat we in februari van dit jaar hebben gedaan? Ja, toen sprongen we in het ijskoude water. Buiten, in de, in de Vrije Slag, in Bennekom. En wie won? Wie was het eerst aan de overkant? Ik. Uh... Ja, dat was jij. En dat deden we om iedereen in coronatijd te laten zien dat je veilig en verantwoord kan sporten. En het was leuk, want ze dus hebben... Heel veel mensen hebben dat gezien, jonge mensen hebben dat gezien, kinderen hebben dat gezien. En Ronis, als je kijkt, van harte gefeliciteerd met je derde plek op het NK 400 meter. Want je bent dankzij dat filmpje harder gaan zwemmen. Nou, er is niks leukers dan bewegen en om prijzen te winnen. Ik wil jou bedanken, Levi, dat je met mij de aftrap hebt gedaan. Ja. En ik wil uh, jou deze handdoek geven namens de gemeente Ede om mensen aan te moedigen en jou in het bijzonder. Nou, bedankt. Dag Bart, fijn dat ik hier even mag zijn. Ja, van harte welkom. Ja, en de aanleiding is dat het in coronatijd voor heel veel mensen, ondernemers, in de horecabranche, in de evenementenbranche ook en ook op andere terreinen heel lastig is. Ook voor Pathé is het niet makkelijk. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, nee, het is zeker niet makkelijk. We hebben te maken met heel veel beperkingen. We kunnen veel minder bezoekers ontvangen. Uh, we zitten er al een tijdje in, maar we zijn als bedrijf gewoon flexibel, veerkrachtig en we passen ons heel snel aan aan de maatregelen die we op, naar ons toegeworpen kregen. En uh, we blijven het positief benaderen. Nou, fantastisch om te horen. En, uh, maar omdat het niet makkelijk is, hebben we naast het college heb ik uh, een berg oliebollen voor jullie allemaal om jullie hart onder de riem te steken. En jullie zijn een belangrijke partner voor ons. En uh, ja, jullie ook voor de toekomst heel veel succes te wensen. Wat, wat gezellig hier. Leuk, leuk dat je ons even kunt ontvangen. Want iedereen zit hier natuurlijk lekker te eten. en dan stap ik opeens, opeens even binnen. Um, ja. Een zak oliebollen. We zitten bij het, aan, het einde van het, aan het einde van het jaar en je hebt het afgelopen jaar maar met jou heel veel andere vrijwilligers in de gemeente Ede. Die hebben dag in dag uit, week in week uit, met allerlei uh, leuke projecten, mooie bijeenkomsten ingezet voor, uh, voor de Edese, voor de Edeveense, nou, noem alle dorpen en wijken maar op, samenleving zich ingezet. Uh, en deze oliebollen als bedankje, uh, als waardering uh, en met jou ook al die andere vrijwilligers die zich uh, op zo'n mooie manier het afgelopen jaar... geen gemakkelijk jaar, uh, maar dat is toch gelukt. En volgens mij hebben jullie heel veel inwoners hier blij gemaakt. Uh, en vandaag hartelijk, uh, hartelijk dank. Oké, okay. dankjewel. Alsjeblieft. Heel erg bedankt hiervoor. Het is ook een zak oliebollen, dus uh, je hoeft ze niet allemaal alleen op de ene zetten. Ik ga ze, op ze, ze allemaal... zeker niet alleen opwezen. ik ga ze netjes uitdelen met de rest van mijn uh, vrijwilligers. Super, top. Dankjewel voor je komst. Ja, Menno en Remco van Stam restaurant, ja, echte ondernemers. en zoals velen in de gemeente zijn ook jullie getroffen natuurlijk. Maar ik zie jullie wel inspelen op in ieder geval wat er wel kan naar de klant toe. En als ik mezelf neem, ja, dan haal ik het. Kom ik thuis en dan denk ik van ja, heb je toch iets mee van het gevoel alsof je in een restaurant eet. Klopt dat? Ja, dat is ook precies wat wij willen uitdragen. Kijk, de bedoeling was natuurlijk kerst, een mooie hè, kerstboom ingezet. We hebben de, de, de sfeer hier hè, naar binnen gehaald. En ja, dat, dat kunnen we nou niet bieden. Dus we proberen dat dan toch aan, aan de gasten mee hè, naar huis te geven. Hè, hè, lekkere wijntjes, een mooi menuutje gemaakt. Ja. En dat mensen dan thuis toch mooi de gedekte kersttafel hebben. En dan toch een beetje, een beetje stam in huis kunnen halen. Ja, en daar gaan volgens mij veel mensen, bij welke horecaondernemer, dan ook gebruik van maken. Ja. Ja, hou je de gezelligheid toch in huis. Beste medewerkers van het Leger des Heils en beste daklozen. Ik wil jullie graag een hart onder de riem steken in deze moeilijke tijden. Het Leger des Heils verricht op onvermoeibare wijze geweldig werk in de gemeente Ede. Ten behoeve van daklozen en andere mensen die het moeilijk hebben. Ik wil jullie daar heel erg hartelijk voor bedanken. En ik overhandig met volle overtuiging deze zak oliebollen als dank voor jullie werk en ik wens jullie een fantastisch en heilzaam nieuwjaar toe.